Op pad naar de ponies, <tus> op de Peertjesdijk. Ze zijn nog niet goed te zien. Ik zie nog geen ponies. Nee, er is nog helemaal niks. Ja, dan stopt dat. Dan moet ik gewoon hopen en roepen.